We zijn hier in Utrecht bij de Universiteit voor Humanistiek en ik heb hier te gast Savitri Saharso en Evelien Tonkens, beide hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Er zijn in Nederland steeds meer migranten die ouder worden en daarbij zorg krijgen en zorg nodig hebben van familie en deels ook van beroepskrachten. Hoe zit dat met die mantelzorgers? Er is die worden zwaar belast. Hoe staan ze ervoor? Ja, en Alle mantelzorgers in Nederland, ongeacht hun achtergrond, hebben het heel vaak zwaar. En een half miljoen bijna van die mantelzorgers, van alle mantelzorgers dus, zijn overbelast. En dat probleem komt ook vaak voor onder mensen met migratieachtergrond. En het heeft het meest te maken met gender. Het heeft het meest te maken met dat veel vrouwen... Uh, toch uh, vaak uh, als enige veel taken krijgen, of soms alle taken. Uh, en dat is dan voor die ene vrouw uh, vaak heel zwaar. En de rest van de familie uh, is dan vaak een stuk minder betrokken en daardoor is het een hele zware taak. En kun je zeggen hoe dat eruit ziet, die, die overbelasting? Het punt met mantelzorg is natuurlijk dat het houdt eigenlijk nooit op, hè. het is niet begrensd. Uh, dus je voelt je verantwoordelijk voor het welzijn van iemand. En bijvoorbeeld met iemand met dementie wordt het natuurlijk alleen maar erger. De taak wordt zwaarder, de situatie wordt uh, moeilijker. Die persoon heeft jou meer nodig uh, en uh, je zit Ja, je komt eigenlijk van een misschien, het begint met weinig uh, belasting, ook emotioneel, maar ook qua tijd. En het wordt vaak steeds meer en meer. En, ja, dat gaat erg sluipend. Dus het is ook moeilijk om te zeggen, wanneer moet je nou stoppen? Of wanneer moet je nou ingrijpen? Want ja, je voelt je steeds meer betrokken, je voelt je steeds meer verantwoordelijk. En de taak wordt alsmaar zwaarder. En kan die mantelzorg, die familiezorg, dat heet niet voor niks familiezorg, kan die ook niet met, meer met de hele familie gedragen worden, zodat die ene vrouw, de partner of de dochter, schoondochter, wat minder belast wordt? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel eens het doel van ons onderzoeksproject, om te kijken van, kan nou die zorg wat beter gedeeld worden onder meer mensen? En wat belemmert nou om dat te doen? En daarvoor is het denk ik belangrijk om eerst te bedenken, zorg, daar denken mensen vaak over als dat het iets is als je hebt een taart en die snij je in stukken. En dan krijgt iedereen een deeltje. Dus je kunt dat gewoon verdelen. Maar dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Uh, want het is veel meer een heel moreel en emotioneel complex gebeuren. Waar heel veel, uh, wat wij dan noemen, morele emoties in, uh, meespelen. In de zin van, uh, wat mag ik voelen? Wat moet ik voelen? Wat mag ik verwachten? Uh, hoe hangt het samen met mijn zelfbeeld van wie ik vind dat ik moet zijn, uh, dus uh, bijvoorbeeld moet ik het ook leuk vinden om voor mijn ouders te zorgen of mag ik er ook van balen, mag ik van mijn broer verwachten dat hij ook wat doet. Uh, soms speelt het ook mee dat ja, als je al een heel groot deel van die taak hebt, dan ken je die persoon beter, maar je voelt je ook uh, soms ook wel ja, moreel een beetje superieur ten aanzien van die anderen die eigenlijk hun plichten ten aanzien van de familie niet zo goed vervullen. Uh, dus, dus het is ook niet zo makkelijk uit handen te geven, en dan geef je ook iets uh, van je eigen bron van trots weg. Het, het lastige om te praten over het verdelen van de zorg, waarom is dat nou zo anders? Bij mensen of mantelzorgers met een migratieachtergrond. In heel veel uh, onderzoek uh, ja, wordt gekeken wat zijn nou de barrières dat mensen uh, de weg naar de uh, professionele zorg niet weten te vinden. Dus de uh, onderzoekers richten zich op. Uh, de problemen en de barrières en waarin ons onderzoek uh, ja, zeg maar zich onderscheidt. Wat het bijzonder maakt is dat wij gekeken hebben naar wanneer lukt het nou wel. Ik denk dat het een risico is als je zo focust op uh, dat cultuurverschil dat uh, dan uh, ja, een proces van othering uh, kan ontstaan, dat, je, uh, ja, dat mantelzorgers met een migratieachtergrond voor jou eigenlijk onbegrijpelijke anderen worden, want ze hebben een andere cultuur en die cultuur ken je niet en uh, daardoor kun je hun niet begrijpen en dat schept afstand tussen professionals en de mantelzorgers en dat wil je natuurlijk helemaal niet en daarnaast is er nog een ander uh, risico wat ik eigenlijk zeker zo groot vind en dat is als je zo focust op, uh, ja, op cultuur en niet naar ook andere uh, uh, kenmerken van uh, een familie en van een persoon kijkt dan mis je misschien wat zo iemand of wat zo'n familie echt nodig heeft want, heeft, want de ene mantelzorger met een migratieachtergrond is de andere niet. Mensen hebben verschillende uh, behoeften, dus je moet je, ja, ik zou het niet alleen zo focussen op uh, uh, die migratieachtergrond. Nou, dan wil je natuurlijk meteen weten hoe moet het dan wel? <laughs> um, nou, ik denk zelf dat, of daar hebben wij eigenlijk voor gekozen in dit onderzoek, om vanuit een intersectionele benadering te werken. En dat wordt ook wel kruispuntdenken genoemd. Het verbaasde ons, dat zagen we, dat in de ene familie het veel beter lukt om de zorg te verdelen dan in de andere familie. En we vroegen ons af, hoe kan dat nou? En nou, we zagen dat soms het uh, ja, opleidingsniveau het grote punt is wat het verschil maakt. We kwamen bijvoorbeeld een uh, Molukse vrouw tegen en een Chinese vrouw. En die hadden het allebei behoorlijk goed geregeld uh, in hun uh, familie. Maar ja, beide waren ook hoger opgeleid en dat betekende of dat maakte dat ze ook uh, gemakkelijker hun weg wisten in het zorglandschap. Maar het maakte bijvoorbeeld ook dat zij met meer gezag tegen hun familieleden konden zeggen en zo gaan wij dat doen. Hun opleidingsniveau gaf hun een zeker gezag. Van wat betekent dat nou uh, voor de praktijk? Wat moet je daar nou mee? Uh, ik denk dat het, uh, ja, dat het belangrijk is dat je uh, ja, dat die uh, migratieachtergrond. Dat je beseft dat dat maar een deel van het verhaal is. Dat je niet denkt dat als je een Turkse vrouw voor je hebt, zitten van oh, ze is Turks, nou dan weet ik het wel. Nee, dat is maar een klein deeltje van het verhaal en je zou eigenlijk er gericht op moeten zijn om dat hele verhaal te ontdekken. Want dan... Weet je wat er, dan leer je zo'n familie echt kennen en dan weet je hoe, uh, ja, wat er speelt in zo'n familie en wat ze echt nodig hebben. Dus ja, de, de moraal van mijn verhaal over intersectionaliteit zou zijn. Cultuur is belangrijk, maar cultuur gaat altijd samen met heel veel andere kenmerken van personen en families en probeer ook daar zicht op te hebben. Dan, ja... ...kun je beter begrijpen waar de mogelijkheden zitten om uh, ja, zorg te delen. Evelien, je vertelde net over die uh, morele emoties en hoe dat doorspeelt in die families. Um, maar hoe zit dat dan met de beroepskrachten, de zorgverleners en de mantelzorgers en de familie? Welke dynamiek zie je daar als het gaat op, uh, om morele emoties? Het eerste is denk ik dat het belangrijk is om je te realiseren als zorgverlener dat die morele emoties er zijn. Dus dat je eigenlijk moet proberen te achterhalen niet alleen van wat doet iemand, maar ook wat voelt iemand erbij. En wat verwacht iemand van zichzelf en van anderen. En wat vindt iemand dat hij verplicht is of dat hij wel of niet van anderen mag vragen. Ook het punt van dat je soms ja, ook als je uit handen geeft... Als je zorg het handen geeft, dan kan je soms ook iets van je identiteit verliezen. Dat is soms wel nodig, want als je echt overbelast bent, dan moeten mensen ontlast worden. Maar dan is het belangrijk om te realiseren dat dat ook, ja, ook zeg maar emotionele kosten met zich meebrengt. Dus dat je niet gewoon kan zeggen van nou, dan, dan halen we dat van jou weg. En dat dat dan alleen maar leuk is. Dat is ook ingewikkeld, omdat je ook kan denken van ja, maar ik ben degene. Hè? Ik, ik ben het anker in iemands bestaan. Uh, en wat we ook wel de speelzorgen hebben genoemd. En als je iemand probeert te ontlasten, moet je je realiseren dat daar dus ook... Daar zitten ook gevoelens aan van, van wie je bent en wat je bijdraagt. En een ander element dat we in dit onderzoek ook tegenkwamen, uh, bij mensen met een migratieachtergrond, maar ook dat speelt vaker uh, breder is dat de zorg de laatste decennia echt ook is ingericht op vraagsturing en vraaggerichtheid. En dat er eigenlijk wordt verwacht dat mensen zelf heldere vragen formuleren over wat ze nodig hebben. En, en dat, dat werkt vaak niet zo zo, zo. zo staan mensen er niet in. De meeste mensen verwachten dat ze geholpen worden, dat er, dat er met ze meegedacht wordt, dat er ze inderdaad iets uit handen gegeven wordt, maar niet dat zij nou een heldere vraag moeten formuleren. En dat als die vraag niet is geformuleerd, dat er dan dus ook niks gebeurt. Dus die, dat, dat idee van vraagsturing moet je eigenlijk loslaten, uh, omdat dat uh, contraproductief werkt. En dan zou je dus kunnen denken dat mensen niet wat nodig hebben omdat ze het niet vragen. Ik hoor ook wel dat, uh, dat sommige mantelzorgers uh, wat gefrustreerd zijn dat uh, beroepskrachten er... Bij, uh, bij hen vanwege migratieachtergrond vanuitgaan dat uh, de familie uh, of dat zij het zelf wel uh, oplossen. En dat raakt ook wel aan wat je nu vertelt. Ja, klopt. En dat is inderdaad een ander aspect van die samenwerking tussen mantelzorgers en uh, professionele krachten... Uh, dat, uh, dat heeft ook te maken met wat ik hadden net over ordering. Dat je denkt van nou wij weten wel, oh dat is iemand uit Turkije, dan weten we wel hoe het zit. En vaak is er een idee van nou, mensen met een migratieachtergrond, veel daarvan, uh, die zorgen wel zelf. Hè, die vinden dat ook fijn en die zorgen zelf voor elkaar. Uh, en, en, da, en dat is echt belangrijk dat je daar niet van uitgaat. Uh, want dat kan soms zo zijn, maar het kan ook zijn dat mensen dat juist... Heel, als inderdaad heel zwaar ervaren. Dus het is typisch iets wat je toch eigenlijk altijd weer moet onderzoeken. En ze leven ook in deze samenleving, dus hun, uh, de meeste mensen staan hier heel ingewikkeld in. Uh, dat wil zeggen, ergens wil je wel, maar je wil ook niet en je voelt je verpleegd, maar vindt het ook te zwaar. Uh, dus te denken van, nou, zij doen dat wel samen, dat, dat is echt een grote valkuil, want het gevolg daarvan is... Juist precies dat die ene vrouw die er vaak voor opdraait en er bijna onderdoor gaat, dat je die dus eigenlijk in de steek laat omdat je denkt, ze heeft geen vraag. En ach, ze doen het toch samen. En het is vaak juist echt wel belangrijk om naar te kijken van wat is nou voor haar behulpzaam. Hoe kunnen we haar uh, toch ondersteunen of uh, mogelijk inderdaad wel proberen om het wel met anderen te delen. Of het gesprek daarover aan te gaan. Uh, want die overbelasting, waar we mee begonnen, hè, bijna een half miljoen mensen in Nederland die manzorgverleners zijn overbelast, daar moeten we echt